Ik heb Lonnie gewassen. Er zijn ook fotootjes afgenomen En ik ben bezig met goede ideeën volgens mijn moeder. En Sabine is er ook bij. En die komt uh, foto's maken voor, uh, voor het kanaal. Ik heb er zin in. Het is heel het is wel vroeg. Het is wel vroeg en het is zondag. Het is leuk toch? Juist. Ja, geweldig. We gaan er wat leuk van maken, laat het zeggen En ze is helemaal gelukkig met TikTok. Boeien. Sessie denk ik. Het is donderdag vandaag en dan kom je in de boerderij en wat hoor je dan? Een robot. En oh, dit gaan jullie ook doen? Maar dan op een andere manier. Hoezo? Ik ben wel heel niet van jullie. Dat ben zo. Recht, zo. Oh ja, en dan is het nog rustig. En dan is gestrekt. Nee. Ik zeg nee. Dat lukt. Ik Ik heb er heel even in de stad nu. Ho, oh. kun je dat zien? Een kwartiertje. Dan kan ik ondertussen even de spullen pakken. En dan heb ik zo meteen echt een half uur om te logeren. Zoals je ziet, tong naar binnen. Ja, ja. Ik heb natuurlijk net al gelijk een kwartiertje losgestapt. Toen ik even spullen opruimde en andere spullen aan het pakken was. En zoals je ziet, ben je nog gelijk door. Nou, ik ben nog eerst gedraagd natuurlijk. Maar ze is wel een stuk soepeler. Ik kan nu ook... Oh, ho, nou? ho. Oh, oh rat. Ja, braaf. Kijk, en dan ga je lopen. Nee, op, ga je lopen. Ga Braaf. En dan springt ze ook gewoon aan. Zonder eerst moeilijk te hoeven doen. Uh, heb ik ook de wijze natuurlijk niet heel strak, want dat wappert alle kanten op. Maar dat geeft niet. Het gaat erom dat ze de neus niet helemaal, helemaal uitsteekt. Dat ze een beetje moeite doet. Maar zoals je ziet wordt ze een stuk soepeler. Zeker, weet is wel de goede kant moet ik zeggen, maar dan nog, Tom zit naar binnen. Kom maar, ja, ze doen het gewoon. Dan zijn we ook wel aan het testen voor EcoStyle, met iets op te richten. Ik moet zeggen, ik ben echt heel blij met het resultaat. Ik heb er nu op rechts, dat is haar moeilijke kant, En dus zoals je ziet loopt ze eigenlijk best wel heel prima. Ze heeft haar tong naar binnen. De zeerlijn heb ik op een beetje aparte manier, maar op deze manier kan ik wel zorgen dat ze de hoofd recht houdt zonder dat ik daar echt spanning omhoog te zetten. Nu loopt ze iets te veel naar buiten, dan hoef ik maar ietsje. Ik zeg gewoon blijf maar hier en dan gaat dat wel heel prettig. Bijzet je zou ik gewoon op slobberig zodat ze niet aan haar bit getrokken wordt, maar dat er gewoon een beetje druk op deze kant is, omdat ze natuurlijk de neiging heeft. Om de hele tijd naar links te kijken. Maar ze heeft haar tong naar binnen. En kijk of ze nou wil aangalopperen. Galop. Kom maar. Galop. vrouw, kom maar. Ja, bravo. Kom Even de tongetje naar buiten. Als je ziet, gaat die ook gewoon weer naar binnen. Dan zorgen dat ik nu goed de touw voorwaarts hou. Of de Want Ik wil natuurlijk niet dat ze een knik naar binnen gaat maken. Ik wil alleen zorgen dat ze de hoofd recht houdt. Zonder er helemaal vast te zetten. Zodat ze dan wel voldoende bewegingsruimte hebt. Dit kan natuurlijk ook met twee lijnen. Maar ik merk dat als je eigenlijk uh, steeds Kom maar. En alleen maar wil corrigeren dat ze niet naar links kijkt. Dan met twee lijnen gaat dat ook goed. Kom maar, gaalop. Braaf hoor. Maar toch is dat wat onrustiger. Ik vind dit zelf, ook voor filmen, maar ook gewoon zo wat rustiger om. Uh, in mijn handen te hebben, twee lijnen dan uh, vind ik het niet erg om het druk te hebben. Maar, maar ik heb die dat ik nu beter kan corrigeren. Dat is het eigenlijk meer. Ik heb vandaag weer springles na heel lang, heel lang ja. Drie maanden denk ik. Drie maanden en ik heb er heel veel zin in. Nee, Daan die is nog even bezig met dat. Haha! Ha, ha. ha, ha. ha, ha. Het is donderdagavond en we mogen weer in de binnenbak en we mogen weer springen. Nee, we mogen weer in de binnenbak en daardoor mogen we weer springen blondie is gisteren geënt dus dat betekent dat ze uh, mag vandaag gewoon werken alleen mag ze niet harder werken als dat ze normaal doet nou eigenlijk willen we niet dat ze heel erg gaat zweten omdat natuurlijk toch de enting wordt in de spier gegeven daar kan een beetje spierpijn ontstaan is niet dat elk paard dat heeft maar ja ze kunnen jammer genoeg niet tegen ons zeggen we hebben spierpijn in ons beel van het enten dus daarom doen we dan eigenlijk gewoon altijd de dag na het enten ...toch een beetje voorzichtig gaan en goed naar het paard blijven kijken of ze fit blijven. Ja. Maar je moet eigenlijk, zeker in je losrijden, de hindernissen een beetje vergeten. Ja. Je losrijden is gewoon zoals dat je gisteren hebt gereden. Nee, nou, gisteren heb je niet gereden. Zoals dat ik dinsdag heb gereden, zoals dat je zondag hebt gereden. En zelfs in het bos kan dat, hè. Dat heb je nou ook gevoeld. Ja, ja. ik hoorde het van mama. Uh, wat we daarnet eigenlijk al zeiden van tevoren, dat we de paarden een beetje in de gaten moeten houden. We gaan vandaag niet springen met Blondie, want die is hier in haar bil geënt. En je ziet hier ook een beetje een verdikking zitten, dus ze heeft zo haar billetjes samen zitten knijpen met enten. Dat ze eigenlijk een beetje, ja, nou, niet een beetje, gewoon spierpijn ervan heeft gekregen. Denk maar aan jezelf als je, ja met 9 jaar krijgt je zo'n enting, Ja, en met of... 16 ook. En met 16, dan heb je ook gewoon echt heel de, gewoon een paar dagen spierpijn in je arm. Daar heeft... Ja, staat zelfs op rust. Ja. Dat doet ze daar oh, staan mijn leuk sokken er ook bij. <lacht> dus ja, daar heeft Blondie nu vandaag ook een beetje last van. Dus Tess doet hem wel lekker nog een half uurtje even stappen. Lange laag met het neusje naar de grond. Dat ze wel die spieren lekker een beetje losmaken. Maar dat we ze niet verder aan het werk zetten. Vrijdag vandaag, laatste dag van de week vlog. Morgen gaan we iets super gaafs doen, dus dat is wel cool. Gaan we gaan er heel ver voor reizen en Tess is er voor aan het bakken, dus dat is wel grappig. Uh, dat vertellen we natuurlijk pas volgende week, anders is het natuurlijk niet helemaal spannend meer. Tess is nu de paarden op het bord aan het schrijven, want die zijn niet gisteren, maar eergisteren geënt. En Blondie die had wat last van spierpijn, dus vandaag hebben ze gewoon alle drie vrij. Gisteren vrij met Boris gedaan, Corona is Blondie wilde we springen, maar zoals jullie gezien hebben, dat uh, hebben we toch maar niet gedaan. Dus vandaag zijn ze lekker vrij en morgen gaat Tess uh, natuurlijk ook gewoon rijden. Maar nu eerst de paardjes op het land. Francis neemt haar Verona mee, Tess neemt hier Blondie mee en dan gaan we naar de berg. Zo, en de trailer hangt erachter. Waarvoor? Daar komen jullie <laughs> ja, later achter. Ja, daar komen die we volgende week achter. Voor nu gaan wij naar huis toe. En dan uh, krijgen we een leuk weekend. Bedankt voor het kijken naar deze week vlog. Ik heb je... een duimpje omhoog. Dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe zondag video. In de um, live chat. Ja, ik denk het wel. We zo, hum. Nee, niks, hum. Laat maar. Hopi. Tot, tot, uh, morgen. tot morgen. Doei. Doei. Doeg.